Hé, hey, Brabantje, hé hey, Bem Bem. Hé, jullie hebben Oh, Bem Bem. Hé, hey, Brabantje, kom eens. Brabantje. Hé hey, Bem Bem. Mooi groen. Laat de brandmeters maar voor wat zijn. Hé hey, Bem Bem, oh Bem Bem. Hé hey, Brabantje, hé hey, Brabantje. Eventjes. Hey, oh Bem Bem, oh Bem Bem. Alles is zo, Bem Bem. Hé hey, Bem Bem, hé. Hey. Kom eens, kom eens, kom eens. Oh brappetje. oh bem, bem goed zo bem bem, hey bem bem.